In deze missie ga je zelf een app bedenken, die we daarna gaan ontwerpen, bouwen en testen. Ben je ook zo dol op al die apps? Ik wel. Ik heb apps op mijn telefoon om video's te kijken, berichten te sturen, te gamen, filmpjes te maken. Pfff, te veel om op te noemen eigenlijk. In de app store van Apple en Google staan wel miljoenen apps. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is een app voor. Maar hoe worden al die apps nou gemaakt? Meestal begint het met een idee. Na het idee wordt de app, of een prototype, dat is een testversie van de app, gebouwd. Eerst worden alle schermen stuk voor stuk getekend en daarna, meestal door een programmeur, geprogrammeerd in code. Dan wordt de app getest, en dat kan zijn door een aantal testpersonen, maar ook gewoon door jou en mij. Via de app of de Play Store of reacties van de gebruikers, ontdekken de ontwerpers wat er nog moet verbeteren. En dan begint het weer opnieuw. Ontwerpen, bouwen... En testen. Vandaar dat er bij apps heel vaak versie 2.01 of zo staat. De ontwerpers hebben dan al een hele berg problemen opgelost. Maar nu terug naar onze missie. We gaan een app bedenken. Wat heb je daarvoor nodig? Je hebt nodig een printer om het app ontwerp -canvas uit te printen en een pen, stift of potlood. Terwijl je print en de stift zoekt, kun je deze video op pauze zetten. Dat doe je door hier in het midden te klikken. Of twee keer te duwen als je een tablet hebt. Probeer het maar eens en verzamel de spullen. Gelukt? Mooi. Pak dan nu het ontwerpkanvas er maar bij. Dit is het ontwerpkanvas. Dat is een mooi naam, maar het is gewoon een overzicht waarop straks alle informatie staat die jij nodig hebt om je app te gaan ontwerpen. Kijk maar eens, het bestaat uit vijf onderdelen. De naam van je app en jouw eigen naam, de ontwerper. Het idee dat je hebt voor de app, Zo, wat doet jouw app? Dan rechtsboven voor wie de app bedoeld is. Daaronder waar degene voor wie de app bedoeld is, deze gaat gebruiken. En in het middenvlak, het vijfde vlak, wat kan jouw app allemaal? Oftewel, welke functionaliteit heeft jouw app? We beginnen met de twee vlakken aan de linkerkant. Ik vraag je zo dadelijk om deze video weer op pauze te zetten en dan even na te denken wat voor app jij wil gaan maken. Als je een idee en een naam hebt bedacht, schrijf je ze meteen op. Als je dat hebt gedaan, druk je weer op play en gaan we verder. Oh ja, je kunt ook meteen je eigen naam invullen. Nu gaan we naar de rechterkant van het canvas. Voor wie is jouw app bedoeld? Voor jezelf, voor je juf, je vader, je moeder of je hond? Klik maar weer in het midden om de video op pauze te zetten en schrijf in vakje nummer 3 voor wie jouw app bedoeld is. Vakje 4. Waar wordt jouw app gebruikt? Als de app voor jou is, misschien thuis of op school. Als die voor iemand anders is, misschien buiten, op het werk of in de bibliotheek. Of misschien overal. Zet de video maar weer op pauze en vul het in. Nu weten we het idee van jouw app, voor wie hij is en waar hij gebruikt gaat worden. Het laatste vakje, vakje nummer 5 in het midden, gaat over wat jouw app allemaal kan. Dit noemen we ook wel de functionaliteit van de app. Bijvoorbeeld, stel je zou een chat-app gaan maken, zoals WhatsApp. Nou, wat zou die dan zeker moeten kunnen? Ik denk een berichtje typen en versturen, een contactpersoon naar wie het bericht gestuurd wordt selecteren en misschien leuke emoticons toevoegen. Er is plek voor drie dingen, maar je mag natuurlijk ook meer invullen. Als het goed is, heb je nu het hele canvas ingevuld. Mooi! Je hebt de verschillende stappen om een app te bouwen geleerd. 1. Je begint met een idee. 2. Dan bouwen. En 3. Daarna testen en verbeteren. En je hebt een mooi overzicht waarin alle informatie staat die je nodig hebt om je app te gaan ontwerpen. Goed gedaan, je hebt het eerste onderdeel voor het bouwen van een app succesvol afgerond. In de volgende twee missies gaan we naar de tweede stap van het bouwen van een app, namelijk je app ontwerpen. Dat doen we door de verschillende schermen te gaan tekenen. En dan gaan we jouw app echt werkend maken, zodat je er echt doorheen kunt klikken. Bewaar je canvas goed, want je hebt hem nog nodig in de volgende missies. Ik ben erg benieuwd naar jouw idee. Uh, misschien wil je het met ons delen op Facebook of Instagram. Als je dat niet zelf mag, kun je misschien iemand vragen om dat voor jou te doen. Hieronder vind je de links naar de pagina's. Tot de volgende missie.